Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over onze botten. Als je het hebt aan deze video, geef deze video dan een duim omhoog en wil je oefenen met de belangrijkste botten in ons lichaam, kijk dan eens in de omschrijving van deze video. Onze botten vormen samen ons skelet. Het is heel fijn dat we door het skelet niet ineenzakken als een plumpidding, het biedt dus ondersteuning, maar het skelet heeft nog meer functies, namelijk de opslag van calcium en fosfaat en daardoor is het een belangrijke opslag voor mineralen in ons lichaam. In het rode beenmerg worden onze bloedcellen gemaakt, ook een hele belangrijke functie van onze botten dus, zie hiervoor de video over bloed, en natuurlijk bescherming, denk maar aan jouw schedel die je hersenen beschermen, en beweging, als onze spieren een beweging willen maken hebben ze daar botten voor nodig om als hefboom te werken. Ons skelet bestaat uit verschillende soorten botten. Lange beenderen, of ook wel pijpbeenderen genoemd, zijn langer dan ze breed zijn. Als je aan een bot denkt, denk je waarschijnlijk aan zo'n lang bot, zoals het femur of de humerus. De meeste pijpbeenderen vind je in onze extremiteiten. Korte beenderen zijn juist korter dan dat ze breed zijn, of het komt ongeveer overeen, zoals bij de handwortelbeentjes en de voetenwortelbeentjes. Platte beenderen zijn in verhouding juist heel plat, heel verrassend, zoals de schedelbotten, de ribben en de schouderbladen. Onregelmatige beenderen zijn de botten die eigenlijk niet in de vorige omschrijvingen passen omdat ze een hele rare vorm hebben, zoals bijvoorbeeld de wervels en sommige botten uit je schedel. En dan als laatste de sesambeentjes. Dat zijn speciale botten in ons lichaam die bijzonder zijn omdat ze niet vastzitten aan andere botten, maar meestal vastzitten in een pees. Het zijn dus zwevende botten in ons lichaam en dat komt niet zo heel veel voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de knieschijf, de patella. Bij beenderen bestaan uit een diafyse en de uiteinden die epivyse heten. De diafyse, of ook wel de schacht, bestaat met name uit compact bot met daarin een centrale holte waar het beenmerg zit. De epivyse bestaan uit een buitenste laag met compact bot met daarbinnen spongieus bot. Daartussen zitten de groeischijven en als we in de groei zijn wordt daar de extra lengte gemaakt. Als we uitgegroeid zijn, groeit dat dicht. Om de pijpbeenderen heen zit het periost, het beenvlies. Zoals elk vlies om een orgaan heen, bestaat ook het beenvlies uit twee lagen. De buitenste laag is stevig en zorgt voor bescherming van het bot. En de binnenste laag bevat osteoblasten en osteoclasten. Dit zijn de cellen die zorgen voor botaanmaak en botafbraak, heel belangrijk bij het herstellen en het vernieuwen van het botweefsel. Dit zit overal, behalve op de gevrichtsoppervlakken, daar zit juist kraakbeen. Verder is het goed om te weten dat de botten zelf geen pijnreceptoren hebben, maar het periost wel. De andere botten lijken in opbouw ook wel een beetje op elkaar. Ze hebben een relatief dunne laag compact bot, en daaronder zit spongieus bot. En ook daaromheen zit periost, behalve aan de binnenkant van de schedel, daar vind je namelijk de hersenvliezen, waarvan de duramater tegen de binnenkant van de schedel aanzit. Zie hiervoor de video hersenvliezen op de Juf Danielle Academie. De termen compact bot en spongieus bot hebben we nu een paar keer gehoord, maar wat is het nou precies? Daarvoor gaan we eerst even terug naar de basis. Botweefsel is een vorm van bindweefsel. In de Juf Daniela Academie heb ik een hele serie gemaakt over de verschillende soorten weefsels, waaronder over bindweefsel. Kort gezegd bestaat bindweefsel altijd uit cellen vezels en matrix. En de verhouding hier tussen verschilt dan per soort bindweefsel waardoor het verschillende functies kan hebben. In botweefsel zien we beencellen die osteocyten heten. En deze liggen dan in een matrix van collageenvezels, en calcium en fosfaat. Het calcium en fosfaat maken de botten heel hard, maar wel kwetsbaar en een kans op barsten. Denk maar aan een schelp, deze bevat ook heel veel calcium. Daarom hebben we ook heel veel collageen in onze botten, wat het sterk maakt en dat onze botten juist ook iets flexibel maakt, waardoor ze veel minder snel breken. Door deze combinatie zijn onze botten heel sterk, voor hoe groot ze zijn en hoe zwaar ze zijn. En dan hebben we ook nog de botcellen, die maar 2% uitmaken van de totale botmassa. De rest is botmatrix met calcium, fosfaat, collageen en nog wat andere eiwitten. Er bestaan drie soorten botcellen osteoblasten, osteocyten en osteoclasten. Osteoblasten zijn er voor de botopbouw, Ze zorgen voor het afzetten van calcium en fosfaat en ze maken de botmatrix. Ze zitten dus in de binnenste laag van het periost, in de groeischrijven van ongegroeide botten en ook als je een bot hebt gebroken, zitten ze daar bij de fractuur. Ze zorgen dan voor botopbouw, waardoor ze zichzelf eigenlijk inbouwen en zo komen ze uiteindelijk zelf vast te zitten in het bot. En dan noemen we ze osteocyten, hun functie is dan om het gevormde botweefsel te onderhouden en ervoor te zorgen dat het klimaat daar zo optimaal mogelijk is voor het botweefsel. En dan hebben we nog de osteoclasten, het tegenovergestelde van osteoblasten. Deze cellen breken namelijk bot af, ze maken calcium en fosfaat los uit het bot. Maar is dit dan niet juist heel onhandig, zo'n sloper in de buurt? Nee hoor, ze zijn juist heel belangrijk voor onze calcium- en fosfaathuishouding onderdeel van de homeostase, en je kan het een beetje zien als een plantje snoeien. Af en toe moet je juist wat wegknippen om de conditie optimaal te houden. Uiteindelijk vormen de osteoblasten en de osteoclasten zo een evenwicht waardoor onze botten in optimale conditie worden gehouden. Je vindt ze bij de binnenste laag van het periost, ter plaatse van botbreuken en rond de wanden van de mergholte tijdens de groei. Stimulering van de osteoclasten gebeurt door het bijschildklierhormoon PTH en remming door calcitonine uit de schildklier. Dan komen we nu eindelijk bij dat compacte bot en spongieus bot. Compact bot is, zoals de naam al zegt, heel compact, oftewel het is relatief heel stevig, maar ook heel zwaar. Je vindt het compacte bot dus aan de buitenkant van het bot. En om het bot niet super zwaar te laten zijn, bestaat de rest van het bot uit spongieus bot. Ook kunnen daar de bloedcellen worden gevormd in het beenmerg, een win-win situatie dus. Compact bot ziet er ongeveer zo uit. Het bestaat uit pilaren die we osteonen noemen. Dit zijn osteocyten die rondom een centraal kanaal liggen. Dit centrale kanaal wordt ook wel het kanaal van Havers genoemd, waarin bloedvaten zitten. Onderling zijn de bloedvaten met elkaar verbonden en dit gebeurt via de Volkmann kanalen. Deze komen uit een arterie en een vene, die vanaf buiten het periost komen. In het spongieuze bot zien we juist heel wat anders. We zien geen osteone, maar botbalkjes, oftewel de trabecula. Hierdoor krijg je juist een netwerk van botweefsel, met daartussen ruimte voor het beenmerg. Hoe jouw leven eruit ziet, heeft effect op hoe jouw botten eruit zien. Natuurlijk, als je nog in de groei bent, heb je nog groei vanuit je groeischijven, waardoor je langer wordt. Maar ook als je gestopt bent met groeien, blijven jouw botten veranderen. Met name beweging is hier een belangrijke factor in. Hoe meer je beweegt, hoe meer verdikking je krijgt van je botten, waardoor ze sterker zijn en minder gevoelig voor breuk. Als je vervolgens alleen maar op de bank blijft zitten, wordt dat allemaal weer teruggedraaid, waardoor je botten lichter worden, zwakker worden en dus ook sneller zullen breken. Ook heeft wat je eet effect op jouw botopbouw. Vitamine D is een hele bekende, maar ook vitamine A en vitamine C zijn er belangrijk voor. En natuurlijk moet je genoeg calcium en fosfaat binnenkrijgen, om dat te kunnen gebruiken in jouw botten. Mocht je oefenvragen willen maken over dit onderwerp, dan is de Juf Daniëlle Academie misschien wel wat voor jou. Meld je aan via www.jufdanielle.nl. Bedankt voor het kijken.